Het is weer zover. Tijd om met jouw organisatie na te gaan denken over hoe jullie dit jaar weer een leuke kerstboodschap kunnen uitsturen naar partners en klanten. Denk je eraan om een speciale kerstpromo te maken en tegelijkertijd jullie sales nog even te boosten voor nieuwjaar? Of heel nog snel even pronken met de recente groeicijfers? Niet doen. Of toch niet in combinatie met die kerstwensen. Want een commerciële boodschap als kerstwens is eigenlijk uit een boze. Verbind je doelgroep dus eens op een andere manier met je merk. Betrek ze meer met je verhaal en de commerciële gevolgen die komen later dan wel. Maar een niet-commerciële video verspreiden die wel de waarde van je organisatie in de kijker zet, hoe doe je dat dan? We geven enkele voorbeelden. 1. E, een videoclip. Hoe beter je organisatie een gezicht geven dan zelf een videoclip op te nemen met je medewerkers. Niet alleen is het een heel leuke manier om origineel te de hoek te kunnen komen, maar het geeft ook een gezicht aan de mensen achter jouw organisatie. En dat werkt heel verbindend voor de mensen die met jou samenwerken. Trek daarom alle registers open. Laat elke collega, werknemer, werkgever de meest foute kersttrui aantrekken en gebruik een van die foute kerstnummers die je ongetwijfeld automatisch mee gaat neuren wanneer de jaarlijkse kersttop 100 op de werkvloer schalt. Zet telkens het nummer op terwijl jouw collega's het nazingen op verschillende plekken op de werkvloer. En dit is nog het liefste in de meest waanzinnige situaties. Misschien verzinnen jullie een geheel eigen tekst op het nummer. Het zal heel vertrouwd aanvoelen voor de kijker, maar tegelijkertijd wel een doorspringen. Let wel op met de muziekrechten. En vooral, maak ook heel veel plezier samen tijdens die opnames. Hou je maar alvast klaar voor de talrijke weet je nog verhalen in de koffieruimte. 2. Logoanimatie. Blijf van dat logo af, horen we vaak van brandmarketeers, en gelijk hebben ze, behalve in de kerstperiode. Want dit is net het uitgelezen moment om een andere snaar te gaan raken bij je netwerk en je organisatie zo nog sterker te verankeren. Start bij jullie huidige logo, voeg iets toe in het kerstthema en breng je wens over. Misschien kan je een logo reveal laten maken, of wat dacht je ervan om je logo echt tot leven te laten wekken en er een figuurtje van te maken? En dat hoeft zich niet te beperken tot de logoanimatie in kwestie. Want pas je tijdelijk van je de logo al gelijk toe op je website en op sociale media? Verwerk ze eventueel ook in een postkaartje dat je kan opsturen? 3. De eindejaarsboodschap. Sommige bedrijven brengen elk jaar een soort van State of the Union naar buiten. Hoeveel zijn ze gegroeid? Welke klanten hebben ze binnengehaald dit jaar? En wat zijn hun prestaties? Gevolgd door een standaard dankwoordje: dankjewel. En de toast op een nieuw, succesvol jaar samen. En in een tijd waarin we niet continu worden geprikkeld met boodschappen die trillen in onze achterzak, kwam deze boodschap het beste tot zijn recht. Maar in dit gedigitaliseerde tijdperk worden mensen graag anders benaderd. persoonlijk. En dat vind je niet meteen terug in zo'n klassiek jaaroverzicht. Spreek daarom in je eindejaarsboodschap de kijker op een persoonlijke manier aan. Praat over emoties, praat over wensen, praat over je toekomstvisie zonder al te veel cijfers te gebruiken. Laat verschillende mensen van je organisatie aan het woord en houd het kort maar krachtig en vooral maak het oprecht. 4. Een skitvideo. Een skitvideo of een sketch is een leuke manier om in je netwerk over de tongen te gaan. Het is een leuke video dat heel erg shareable is voor je netwerk. Een extra voordeel want je komt op die manier ook gemakkelijk in het netwerk van jouw netwerk terecht. Je hebt zeker en vast ooit een toneeltje moeten voortdragen in je studietijd. Brainstorm dus even samen met enkele collega's om zoveel mogelijk leuke ideeën te verzamelen die wel of geen link hebben met je business. Schrijf dan een kort verhaaltje mee, improviseer alvast samen zodat je jouw personage kan vormgeven, hoe praat hij? hoe wordt er op verschillende situaties gereageerd, want een karakterstudie is cruciaal om een grappig personage te bedenken. Gied het vervolgens in een verhaal het script en spreek af wie er gaat filmen. Laat je montage in verschillende stadia zien aan zoveel mogelijk mensen en kijk hoe zij reageren. Bepaal op basis van deze feedback of je sketch werkt of niet. Bedenk wel dat humor een van de moeilijkste dingen is om over te dragen naar het publiek. Zowel de setup als de acteerprestaties en de timing zijn cruciaal om humor over te brengen. Laat je die tegenhouden en geef er een kans. Maar blijf wel kritisch en werk met het testpubliek buiten de organisatie. Hou rekening met hun feedback en voorzie eventueel een plan B mocht je video niet de beoogde impact hebben. 5. Een augmented reality kaart. Vele organisaties produceren een animatievideo als zakelijke kerstboodschap. Dat kan leuk zijn, maar hoe laat je de jouwe dan opvallen als zoveel andere bedrijven ook al met animatie aan de slag gaan? Simpel, the medium is the message. Presenteer jouw animatie op een originele manier. Met een specifieke applicatie die jouw kijker installeert gecombineerd met een kaart en een visuele code. Scan de kaart met de applicatie en de animatie start automatisch op je scherm. Je kan die code ook verwerken in de tekening van je kerstkaart. Belangrijk is wel om in de begeleidende tekst duidelijk te maken hoe je ontvanger deze applicatie moet gebruiken. Anders bestaat de kans dat ze overweldigd worden en afhaken. En dat zou zonde zijn. Wil jij zeker zijn dat jouw kerstwensen dit jaar gaan knallen maar weet je niet goed waar te beginnen? Een goede partner kan jou zeker op weg helpen met het bedenken, plannen en uitvoeren van jouw kerstwensen. Laat ons iets weten en dan sparren we snel over de mogelijkheden die passen binnen jouw budget.